De dagen verstreekten en de wereld draaide gewoon maar door. Maar niet voor Susanne, Zij bleef in de angst en spanning achter. Niets kon haar nog een korreltje hoop geven. Niemand zei iets of wist maar iets. Ze was op een pagina terechtgekomen met een video die uit 1920 was. Het was Leon destijds, maar nog steeds ziet hij er precies hetzelfde uit. Toen viel alles op zijn plek. Het is een vampier? Ze besloot de buurvrouw van Leon te bellen de volgende dag voor de enige bevestiging die ze het nodig had. Na de bevestiging was verdrietig hoe alles verliep. Een paar dagen later besloot Suzanne nog één keer uit het raam te kijken beneden in de tuin. En er stond hij in één keer: Leon was daar. En op de een of andere manier was Suzanne gelijk gelukkig en heel erg opgelucht. Maar helaas was dat niet voor lang. Na het gesprek was het laatste beetje hoop voor haar opgegeven. Hij vertelde haar dat het niet zou werken, omdat ze een mens is. Ook vertelde hij haar dat hij het uit medelijden deed, omdat ze de ware liefde nooit tegenkwam. En omdat ze een mens was, dumpte Leon haar en verdween die zo snel als hij maar kon gaan.